Hi, mijn naam is Erwin en ik ga het met jou kort hebben over het onderwerp waar ik het meest over kan praten, namelijk sales. En met name, hoe kan ik slimmer sales bedrijven en hoe kan ik bijvoorbeeld tools inzetten om dat beter te maken. Nou, precies dit, daar ga ik het over hebben op 29 oktober tijdens de NBA livestream. Nou, bij deze wil ik je ontzettend hard uitnodigen en meld je dan ook aan in de link die hier in de comment staat. Nou, om het nog specialer te maken, ga ik ook speciale vragen beantwoorden. Zet dus ook je vragen in die comments en wie weet komt jouw vraag wel aan bod.